Goedemorgen, lieve YouTube-kijkers. Uh, weer een nieuwe zondagpraat. Allee, vorige week heb ik een zondagpraat gemaakt. Maar niet op Facebook gezet, of op YouTube gezet. Foutje van de zaak, gewoon totaal vergeten. Uh, en erg druk gehad vorige week, van de week. Dus uh, ja, kan niet altijd uh, hetzelfde zijn. Maar goed, uh, dan krijgen we er gewoon twee vandaag. Zo simpel is het. Uh, die van vorige week natuurlijk, die ga ik als eerste erop zetten. Dan komt deze erachteraan. En uh, ja, kan een keer gebeuren. Druk, druk, druk. Maar dat geeft niet. Dat is ook uh, fijn, dat is ook lekker. Vandaag weer... Uh, Hard gelopen, niet drie, maar vier rondjes. Dat was lekker, lekker tempo. De eerste ronde dacht ik van ik ga veel te snel, ik ga veel te snel. En dan uh, zie je uiteindelijk als je dan klaar bent, op uh, de telefoon kijken, gegevens kijken. En dan zie je uiteindelijk, uh, <laughs> helemaal niet. Het was, was, was de langzaamste ronde. Is, uh, een beetje een soort, uh, nou, geen echte mindfuck, maar iets wat je, wat je bedenkt. Je gaat starten je denkt van hé, hey, ik ga misschien te snel. En dan uh, achteraf, bij, na het vierde rondje, dan ga je kijken op je gegevens en dan zie je dat uh, de laatste twee zelfs uh, nog sneller zijn. De eerste was, ik uh, uh, 6.34 uh, of zo, 6.38. 6 minuten, 38. En de laatste rondje was 6.11. Dus uh, ja, zeg maar, of is juist ergens rond die koers. Okay, maar in ieder geval, uh, um, hoe dat je op die manier dan een beetje ge, ge, ge, ja, getriggerd wordt. Verkeerd getriggerd wordt, maar goed, ik niet. Uh, daarna heb ik er wat uh, andere oefeningen gedaan. <coughs> ik heb je hier bij, uh, bij de molen. Heb je wat, uh, wat items uh, staan, wat stenen. Uh, ik, ik doe altijd uh, nog wat oefeningen erachteraan. Wat uh, squats, lunches, uh, jumping jacks, uh, opdrukken. Nog een beetje, dat doe ik ook tijdens het uh, lopen. Ik heb ergens een, uh, een zigzagje staan, dan ga ik altijd even een beetje opdrukken. Uh, nou, ik heb hier, uh, hier een hele mooie, mooie steen. Hier. Daar was ik uh, net uh, um, um, achter gekomen. Uh, Die kan ik als een soort box gebruiken. Zodat je erop kan staan en dan ga je even liften. En dat is uh, ook goed voor je beenspiertjes. Ik merk uh, dat doordat uh, ik ben gaan afvallen, niet zoveel meer fitness, maar wat alleen hard loopt. Dat, uh, dat mijn benen wat, uh, wat zwakker zijn geworden. Uh, qua kracht. Uh, op een of andere manier merk ik dat met, uh, met, uh, met bepaalde bukken en uh, het opstaan. Ik voorheen heb uh, nooit last van gehad. Nu merk ik dat ik snel spierpijn heb, uh, of tenminste de, de, dat ik voel dat ik de, de kracht nodig heb. En, uh, voorheen uh, was dat natuurlijk minder. Maar zoals ik al zeg ben ik alleen maar aan het hardlopen en uh, heel af en toe een beetje wat, ja, wat kleine krachtoefeningen maar niet veel. Dus misschien uh, als het dag wat, wat slechter wordt, dat ik dan wel weer uh, meer naar de sportgolf moet gaan. Om, uh, ja, om de benen meer te trainen. Ik weet anders ook niet. Maar goed, um, voor de rest vanmorgen vroeg, had ik eerst Fabienne weggebracht naar, uh, naar José en Frans. Want. Uh, Fabienne ging nog voor, uh, samen met, uh, met Sven naar het allerlaatste, of een van de laatste concerten van K3. Ja, daar kan ik ook niets in. En, Nou, uh, ja. dat is dat. Voor de rest vandaag weer voetballen. Uh, vorige week waren we vrij. Dat staat in een uh, andere filmpje. Nou, Vrijwaar daar mijn schoonvader zijn geweest, zijn we daar ook heen geweest. Het um, was ook gezellig weer, ja, van Utrecht uh, geweest. Wat ik overigens wel kon merken vorige week, is dat ik, um, dat ik me een beetje te ver op laten gaan met eten. Of qua, qua eten en, en snacken en zo, dat heb ik ook gemerkt. Dat was uh, meteen uh, weer raak. Um, dus... Deze afgelopen week uh, heb ik mij daar een beetje uh, proberen wel in te houden. Gisteren had ik een feestje gehad van mijn zoon, Duncan, die is uh, 22 geworden. Dus ja, een feestje is uh, natuurlijk wel wat, wat gezondigd. Want uh, zoals ik al uh, vaker zeg, ik wil, ik wil niet zo extreem trekken dat ik, uh, ah, nee dat mag niet, dat mag niet, uh, dit en dat. Uh, nee, ik wil het gewoon op de normale manier doen, dat ik ook wel een beetje leef, dat ik ook een beetje dingen doe. Of tee eten, alleen op het dat je dan weer een keer gaat wegen, je hebt zo'n weegmoment en je ziet dan, oeps, er is er wel bij. Ja, dan moet je je week erop even een beetje gaan uitkijken en weer beter gaan plannen. Dus uh, nou ja dat. En uh, ja, daar, daar ben ik dan mee bezig. Dus ik, uh, ik ben nou benieuwd wat het de afgelopen week heeft gedaan. Dus ik, ik, naar mijn mening heb ik me redelijk ingehouden. Ja, op gisteravond na dan uh, een paar beertjes genomen, wat uh, nootjes, gebakje, nou, de, zoiets. Uh, dus ja, uh, ik blijf nu nog een beetje rond die 95 kilo hangen. De dus afgelopen week was het weer uh, 95-7, die week daarvoor was het 94-9. Uh, dus ik ben benieuwd wat het, uh, wat het uh, straks uh, gaat worden. Ben ik echt benieuwd? Nou. Nou ah, ja. We zullen het wel zien. Nou, ik ben ook benieuwd. Zoals ik al zeg, na nou, vandaag met voetballen. Want, uh, we hebben deze week een wedstrijd. Volgende week zijn we vrij. Want, dus, uh, uh, uh, dat is de herfstvakantie, dus zijn we zijn weer vrij. Uh, met de dames, uh, met mijn meidenelftal ook, we waren we gisteren ook vrij. Die was nog verzet. Die zouden eigenlijk uh, moeten spelen. En in de tegenstander die hadden dit weekend een 90 jaar bestaan, dus we hadden gevraagd of dat wij naar een andere datum uh, wilden uitwijken. Nou, er was een uh, datum vrij, 27 november. Twee jaar terug, ook nog een, of drie jaar terug, intussen een feest gehad van Astria, toen nog Estria. En, ja, toen hebben we ook gevraagd aan tegenstanders dat ze wedstrijden konden zetten Toen hebben ze ook gewoon ingestemd. Dus ja, waarom zouden we het dan niet doen? En uh, zolang het niet met andere dingen in gevaar komt, bijvoorbeeld beker of inhaalwedstrijden, dat we dan kort achter elkaar moeten of dat het dan door de geplaatst wordt. Ja, weet je, daar heb ik dan niet zoveel moeite mee. Maar... Op dat moment wel, als het daarvoor gaat, dan heb ik wel mee moeten. Maar goed, het werd gewoon in het weekend. Dus, ja, dan gaan we zo nog maar spelen. En voor de rest, ja, we moeten maar kijken. Dus vanmiddag weer tegen uh, Baronie thuis. Dus we moeten lekker in molden. zo'n dus vlekker niet zozeer. Kan ook rustig aan doen vandaag. Maar dan niet, kom op. Maar goed, we zullen het wel zien. Forresten, oh ja, gisteren natuurlijk uh, met, met feestje. Mijn moeder uh, bij ons op bezoek geweest. Natuurlijk uh, met de nieuwe kamer gekeken. Uh, ze vond het uh, leuk, ze vond het echt leuk. Echt uh, ja, leuke, leuke muren vond ze en zo. Alles bij elkaar netjes. Dus af. Nou, ik moet zeggen, ik ben ook wel erg satisfied mee. Met, uh, met de kamer, de woonkamer. Dus geeft ja, wat wel een andere filmpje ook zegt, geeft geef wel rust. Dan komen beneden, dat het een beetje zal is. Opgeruimd houden, we houden het nog, nog beter opgeruimd. Nou ja, dat, dat soort dingetjes. Het helpt allemaal. Het helpt allemaal mee dat je wat rust krijgt daardoor. Dus ja, ja. leuk. ben benieuwd wat straks straks gaan brengen natuurlijk. Klopmatten. Ik had het nog. Ja, ik had het nog ter dus oplacht. Ja. En zo gaan we de zondag weer verder Voor het rust. Nou ja, met met uh, YouTube uh, zelf Ligt het een beetje oh. Dank u. Ligt het een beetje uh, stil? Straaf bij het feest waren er een paar jongens die, die vroegen: uh, Hey, uh, we hebben al een tijdje iets meer gezien. Dus ja, druk, druk, druk. Want het is natuurlijk niet, uh, kijk, deze felle ga ik, uh, zoals ik al vaker zeg, op eentje na, dat ik die gewoon zo, uh, gewoon zonder onbewerkt uh, uh, op YouTube uh, gooi. Dus alle foutjes en <lacht> versprekingen die gaan er gewoon op. Ja, dat, dat hoef je niet te doen. Dus dat ik van de telefoon overzet op de laptop en, en doorzet. Ja, ik weet, vorige week ben ik dat helemaal vergeten. Ik weet ook niet hoe dat daar kwam. Maar goed, ja, misschien omdat we dus naar, naar mijn schoonvader zijn geweest, laat thuisgekomen, dan denk ik er niet meer aan en dan halverwege de week denk ik van, oh ja, verdorie, ik ben iets vergeten. mooi goed, uh, ehm, niet zo heel erg veel uit. Maar ja, dat zijn er wel van die dingetjes die uh, daar die wel mee te maken hebben. Druk, druk, druk. En door de drukte kun je het gewoon, uh, krijg je het gewoon niet helemaal van elkaar. En dat is dan uh, ja, af en toe best wel lastig. En jammer, ik merk het wel aan mezelf dat ik, dat ik het eigenlijk wel mis hoe hard het, uh, het ook mag zijn. Maar ik, ik mis het, het, het activeren, doen, uh, het, het, het, het bewerken, uh, het zetten. Maar het kost tijd. En uh, ik ben, uh, ja, ben eigenlijk daar gewoon veel te druk in. Dus, uh, maar goed. Daarentegen hoop ik in ieder geval dat deze, deze filmpjes wel gewoon door blijven gaan. Of hoop ik, daar ben ik natuurlijk zelf bij. Maar uh, ja, ik vind het gewoon leuk om dit wel te doen. Uh, zoals ik al zeg, dit is natuurlijk een stuk makkelijker. Uh, onbewerkt gewoon zo op YouTube zetten, voor de rest niks. Dat is natuurlijk makkelijker wat er is. Uh, maar ik wil die andere films ook wel ja, dan wil ik het wel, wel beter maken. Met muziekje, met uh, tekst erin, met uh, foto's die even toegevoegd kunnen worden ofzo. Dat vind ik ook gewoon leuk om te doen. Op een of andere manier ik uh, uh, me dat iedere keer weer uit om daar weer iets op te verzinnen. Dat het weer uh, anders eruit komt te zien. En, en natuurlijk omdat je veel uh, YouTube kijkt, zie je ook dingetjes gebeuren. En nou weet je een beetje hoe dat ze dat ongeveer bedacht hebben. Nou, dan ga je op een gegeven moment ook kijken van of dat ik dat zelf ook kan. Nou, zo ga je stappen maken. En dan ga je op een gegeven moment kijken van hé, hey, misschien kan ik dat wel een keer zo doen. Kijk hoe dat dat uitpakt. Nou, met dat programma dat ik dan heb met uh, DaVinci Resolve. Gratis programma, maar het is een, een echt ontzettend uitgebreid programma. Dan kun je echt, nou, ik, ik, ik denk dat ik, uh, dat, ik, dat ik toch... ja, ik, ik, ik weet nog bijna niks van het programma. Terwijl ik er toch al een hele hoop denk te weten, maar ik weet eigenlijk niks. Zoals met, uh, met, uh, met Windows. Windows is een leuk programma. Heel veel mensen kennen Windows. Maar vaak is het maar dat je maar zo'n zo klein beetje van Windows kent, terwijl het programma zo uitgebreid is. Dan kun je zoveel dingen mee, maar dat weten mensen gewoon niet. Ik weet het ook niet. Ik weet het niet. Nou, dus met dit, dit ook, met uh, DaVinci Resolve. Uitgebreid programma, gratis programma. Uh, de, op YouTube zijn er heel veel uh, tutorials die ik ook regelmatig kijk. Uh, Oké, okay, ze zijn wel allemaal in het Engels. Dus af en toe is het een beetje schaken wat ze er nog precies mee bedoelen. Maar op het moment dat je dan wat, wat vaker met, uh, met uh, DaVinci werkt, dan ga je wel snappen wat ze ermee bedoelen. Uh, sommige tutorials zijn uh, heel erg uh, uh, fijn om te, te beluisteren en om te kijken. Dat is lekker rustig uitgedaan. Sommige tutorials die zijn gewoon bijna niet te volgen. Die gaan dan zo snel. Die, die, die, die klikken en die razen over, de, over de, de, de beeldscherm heen. Dat je dan uh, niet weet. Dan hoor je ze een combinatie toets maken. Maar dan laat ze het niet zien in beeld. Dus dan moet je maar één keer gokken welke combinatie toets dat ze dan pakken. Dus. Uh, maar goed. Dat gezegd hebbende. Is het weer tijd om uh, deze af te sluiten. Dus ik hoop dat jullie hebben genoten weer van deze uh, kleine, korte zondagmorgenpraat, zondagmorgen vlog. En dan zou ik zeggen, blauw duimpje omhoog. Even abonneren op dit kanaal. Um, nou, vandaag uh, twee stuks achter elkaar. Eentje van vorige week en eentje van vandaag. Dus uh, ja, sorry. Maar, kan een keer gebeuren. It happens. Zo, so, I say adios. ciao